We lezen teksten uit de heilige boeken rond het thema De schat in het aardenvat. In een hindoe geschrift lezen we Dat zelf is alles doordringend, zuiver, zonder vorm, niet getekend, zonder binding, smetteloos, zonder kwaad. Het is alwetend, al ontegenwoordig op zichzelf bestaand. In de eeuwige kringloop heeft het ieder tijdperk zijn eigen taken toegewezen. En ook, datgene wat de mens met zijn geest niet kan bevatten, maar waardoor de geest naar men zegt omvat wordt, weet dat dat alleen Brahman is en niet deze hele empirische wereld die door de mensen zo aanbeden wordt. In een boeddhistisch geschrift lezen we En zinnelijkheid is verslappend. De zinnelijke mens is een slaaf van zijn hartstochten, en het zoeken naar genot is verlagend en eerloos. Maar niet aan de noodzaken van het leven te voldoen, is verkeerd. Het is een plicht het lichaam in goede gezondheid te bewaren, want anders zullen wij niet in staat zijn de lamp der wijsheid te doen schijnen en onze geest sterk en helder te houden. Het water omringt de lotus, maar het maakt haar kelkbladen niet nat. Dit is de weg van het midden dat zich van beide uitersten verre houdt. En ook, mijn zoon vraagt naar zijn erfenis. Ik kan hem geen schatten geven die aan verval onderhevig zijn. Dat zal hem alleen zorgen en verdriet bezorgen. Maar ik zal hem de erfenis geven van een heilig leven, wat een schat is,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 Want bij de minnaars van de waarheid zullen uw woorden als dauw in hun zielen vallen. Soms is het moeilijk om juist te denken, te spreken en te handelen. Juist daarom ben ik naar u toegekomen, mijn broeders, om met u te overleggen hoe wij naar Gods wil zullen leven. In een Joods geschrift lezen wij Soms blijft de zon onzichtbaar, terwijl ze achter de wolken straalt. Maar daarna komt de wind en blaast de hemel schoon. Uit het noorden nadert een gouden schittering. Huiveringwekkend is de luister waarin God zich hult. De ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn recht. Rechtvaardig is hij. Het recht schendt hij niet. Daarom hebben de mensen ontzag voor hem. Hij ziet niet om naar wie zichzelf voor wijs houdt. In een christelijk geschrift lezen we want de God die gesproken heeft, licht schijnt in het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Wij hebben deze kracht in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. In alles zijn wij in de druk, toch niet in het nauw, om raad verlegen, toch niet radeloos, ter aarde geworpen, toch niet verloren. Want voortdurend worden wij die leven aan de dood overgeleverd, opdat ook het leven zich in ons sterfelijke vlees zal openbaren. Zo werkt de dood in ons, doch ook het leven in u. Daarom verliezen wij de moed niet, want al vervalt de uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. In een islamitisch geschrift lezen we. O, oh, jullie die geloven, wees niet als degene die ongelovig zijn en die over hun broeders, wanneer zij over de aarde reizen of in strijd verwikkeld zijn. Wanneer die bij ons gebleven waren, zouden zij niet gestorven of gedood zijn. Opdat Allah dat tot een bron van vroeging in hun harten maakt. En het is Allah die doet leven en doet sterven. En Allah is ziende over wat jullie doen. En aan Allah behoort het oosten en het westen. Dus waar jullie je ook wenden, daar is het aangezicht van Allah. Allah is alomvattend, alwetend. In een mystiek geschrift lezen wij Het leven begint met de kennis van de veelzijdigheid, maar het bewustzijn van de eenheid is het hoogtepunt van het leven. Wie ieder mens als een tempel van God behandelt, vervult alle religies. U, bent mij meer nabij dan mijn eigen ik. Nu u uw liefde in mijn hart hebt uitgestort, mijn geliefde, is het veranderd in een oceaan. De fontein welt op in mijn hart en u die mijn geliefde bent, stort haar over mij uit. Vervoerd voelt mijn geest, hoe hij oplost in uw Goddelijke vloed.